Zodra je Google Workspace wilt opzeggen, zul je dat eerst aan ons moeten doorgeven. Dan zullen wij de eerste stap zetten. Vervolgens zul je zelf nog twee andere dingen moeten doen. Dat laat ik je zien in deze video. Ga naar admin.google.com en log in met je beheerdersaccount. Klik op facturering en selecteer daarna je abonnement. Klik vervolgens in de linkerhoek op abonnement opzeggen en geef een reden door. Klik daarna op doorgaan, zodat het opzeggen kan worden bevestigd. Doe je hier. Dan heb je nog één laatste stap. Namelijk het verwijderen van je Google Workspace organisatie. Mijn tip is, maak eerst een backup, maar dat is nu aan jou. Via de optie account kun je je organisatie verwijderen. Dat doe je door hier op accountbeheer te klikken. En vervolgens op account verwijderen te klikken. Geef aan dat je de consequenties begrijpt en klik daarna op account verwijderen. Je Google Workspace organisatie is nu verwijderd. Je hebt geen abonnement meer en ook geen mails meer. Dit was het. Het herstellen van een abonnement is trouwens niet mogelijk. Dus weet waar je aan begint zodra je organisatie verwijderd.